Welkom bij VPRO Boeken. Zometeen praat ik met Anton Doutsenberg over zijn dagboek Ik bestaat uit twee letters. Hij trekt in bij zijn tweelingbroer met wie hij een slechte moeizame relatie onderhoudt... en hij gaat terug naar zijn jeugd. Hij gaat op zoek naar het geluk in zijn jeugd. En dan ga ik nu praten met Anton Doutsenberg over zijn dagboek Ik bestaat uit twee letters. Er staan essays in, brieven, zeer korte verhalen, gedichten en strips. Maar de kern is dat um, Anton op zoek gaat naar zijn gelukkige jeugd. Welkom Anton. Hoi. Je schreef het in het jaar dat je 50 ging worden. Hè? Ik ben begonnen op de dag dat ik 49 werd en ik ben geëindigd op de dag dat ik 50 werd. En wat was dat nou voor jaar? Soms lees je dan dat 50 een jaar is waarin mensen ja. een midlife crisis voelen aankomen. Maar dat lijkt niet ja. het geval. Oh, dat is fijn om te horen. Of was dat wel het geval? Nee, maar, nou, ik, ik vond het geen makkelijk, ja. Maar dat, dat kwam ook door, eh, door, doordat, je, doordat ik dat dagboek heb geschreven. En, eh, die dagboekblik die is behoorlijk dominant aanwezig in dat jaar. Ik had eh, voorgenomen om eh, elke dag te schrijven in dat jaar. Dus op een paar momenten wordt dat ook een... Eh, ja, een soort blik die je niet meer kunt afwerpen, zeg maar. Waar je niet altijd even blij mee was? Nee, mijn on, geestelijke onrust wordt natuurlijk geaccelereerd door, door zo'n dagboekblik. En ook de blik richting omgeving wordt ook wat kritischer soms. Je wordt nog sensitiever voor je omgeving? Je wordt wel een stuk sensitiever voor, je, voor mijn omgeving en ook voor mezelf, voor mijn, voor mijn ik. Ik ben niet echt een ik-schrijver. En uh, ja... Ik moest nu wel met de billen bloot, om het zo maar te zeggen. En wat is met de billen bloot? Dan heb je het dan over de relatie met je tweelingbroer? Uh, ja, ook. Uh, Daar moest ik ook schikken met, uh, met de billen bloot. Ik, had me, ik, had, ik heb een aantal expedities uitgezet voor dat jaar. Om toch ook een soort uh, uh, houvast te hebben. En een uh, van die expedities is dat ik uh, de relatie met mijn tweelingbroer... Uh, die uh, bij tijd en wijle uh, wel eens moeizaam wil zijn. En altijd ook wel wat moeizaam is geweest. Wil onderzoeken en verbeteren. En uh, Een tweede belangrijke expeditie was voor mij om... Ik heb 17 jaar antidepressiva geslikt en uh, daar ben ik een jaar of twee, drie geleden mee gestopt. En uh, ja, de depressieve gevoelens en de uh, zeg maar angst die komen wel terug. Niet meer met windkrachtnacht zoals vroeger, maar... Uh... Dankzij de jaren? Ik denk, dankzij de jaren en door de omstandigheden als schrijver, leef je relatief geïsoleerd en je kunt de prikkels reguleren. Maar ik heb, ik heb voor mezelf als alternatief voor die antidepressiva een soort medicijnkastje gecreëerd. Om uh, toch uh, af en toe mezelf wat toe te dienen. En uh, dat. Uh... Gevarieerd van films, hele kleurrijke films, tot het lezen van de Donald Duck. Ja, komt ook steeds terug, de te Donald Duck. Ja, die komt terug, ook als een soort metafoor. En, en, en, en ik wil mijn, mijn gelukkige jeugd, ik heb mijn, mijn lagere schooltijd... is met afstand de, de fijnste periode uit mijn leven. Die is en, lang geleden alweer. is lang geleden. En ook wel niet, zal ik zo zeggen. En eigenlijk als ik dan terugdenk, krijg ik een goed gevoel. Dus ik wil uh, terug naar die gelukkige jeugd. Ik wil die gaan optekenen om uh, in mijn medicijnkastje te zetten. Ja, ja. je hoopt eigenlijk aan nou ja, geschiedvervalsing te doen, maar in elk geval aan mooie herinneringen te komen. Ja, kijk, geschiedvervalsing uh, dat zit, zit er zeker in. Ik denk dat het verleden natuurlijk een holo, voor een groot deel een hologram is van het heden. Uh, je gaat vanuit een palle wenselijkheid ga je terug naar je jeugd. En uh, die blijkt gelukkig uh, in mijn geval. Uh, nog volledig analoog. Dus uh, ik, kan, uh, ik kan mezelf voor de gek houden en uh, een jeugd creëren die mij uh, wel gevallig is. Je bedoelt met briefjes, met tekeningen, met alles. Ja, of, uh, of, of Facebook wat er was. dat een heel leven bij je houdt. Dat je ja. zeggen, zo en zo zat het. En uh, ik kan gewoon, of mijn onderbewustzijn en mijn bewustzijn kunnen zelf aan de slag zeg maar, ja. met dat verleden. En dat vind ik wel fijn dat dat nog manipuleerbaar is en maakbaar is. Ja, je kan zelf je jeugd creëren. Ik kan voor een deel zelf mijn jeugd creëren. Ik, bedoel, ik, ik, ik, ik heb zelf al het idee dat ik, dat ik het uh, vrij authentiek benader, maar het, het klopt natuurlijk niet altijd uh, waar je dan op uitkomt. Ik merk bijvoorbeeld, uh, je, je zult het ook hebben gelezen, in mijn, jeugd, mijn, mijn jeugdherinneringen schijnt altijd de zon. Ja. Ik, ik kan gewoon geen, uh, geen regenwoordelijk tevoorschijn toveren. En uh, dat klopt natuurlijk helemaal niet, dat is een bepaalde wenselijkheid. Maar ik vind het wel een wenselijkheid die mij heel goed bevalt. Dus, uh, al die uh, verhalen die ik heb opgetekend in de zon, die, uh, die staan nu in mijn medicijnkastje. En in de dat, dat heeft jou geholpen? Dat helpt me, ja. Ja, dat werkt voor mij heel goed. Terwijl ja. je ook dan al de, de confrontatie met je broer niet uit de weg gaat. Want die is vanaf, de, vanaf het begin is dat eigenlijk lastig geweest. Nou, kijk, wij zijn een tweeling, hè. Ja. En, en uh, ik, uh, wat ik een paar uur voor ik geboren werd, werd pas uh, bekend dat ik daar aankwam. Nee, ja. De, de pret-echo's of de echo's waren er in die tijd nog niet. Dus er was uh, één naam bedacht voor mijn broer. Als het een, een, een jongen werd, zou hij uh, een naam hebben. Of als hij een meisje werd, dat het was bedacht. En een uur van tevoren werd bekend dat ik er ook aankwam. Ja, verrassend. Dus en in alle eilen, in de uren van de agonie, werd mijn naam bedacht. Dat zeg ik een beetje aanstellerig, maar dat is natuurlijk onzin. Maar in ieder geval... Aanstellerig, want wat zielig? Ja, dat is. Ja, is en je wilt geen Calimero zijn, nee, beschrijf nee, je? Nee, nee, nee, maar dat is natuurlijk niet aan de orde, maar je denkt er wel eens even over na van. Eh, Zo'n naam wordt natuurlijk heel lang geladen van iemand, negen maanden lang, en die andere, dat moet dan in een paar uur, in ieder geval bedacht worden. Maar in ieder geval, wij zijn dus een, een tweeling, twee eieren. Eh, maar wij zijn eh, tot ons twaalfde eh, jaar hebben wij dezelfde kleren gedragen en we kregen dezelfde cadeaus met alle goede bedoelingen en eh, schattig en het was een tweelingsschap, dat was een, moest in de etalage, zo moet te zeggen. En eh, dat was ook, ik kijk ook niet met frock op terug of zo, eh, eh, maar eh, dat is wel iets wat dan eh, ook een bepaalde misvorming met zich meebrengt, want mijn broer en ik waren heel verschillend. Eh, ik, ik was iets intelligenter, hij was eh, wat fysiek sterker, dus een beetje het Jacob en Isa verhaal. Ja. En wat je dan eh, krijgt is dat je, doordat je eh, allebei dezelfde kleren aan hebt en dezelfde eh, cadeaus krijgt, word je eigenlijk geconfronteerd met eh, een bepaalde wenselijkheid, dat je hetzelfde bent. Ja. Hij is ik, ik is hij. En dat is natuurlijk totaal niet het geval. En, maar dat kun je als kind kun je dat niet benoemen. Maar dan zit je eigenlijk opgesloten in één werkelijkheid, waar je eigenlijk allebei in een andere werkelijkheid leeft en wil leven. En dat, uh, dan ontstaan bepaalde mechanismes tussen ons, tussen mijn broer en mij, uh, waardoor ik natuurlijk veel meer met mijn geest uh, die relatie uh, manipuleerde of geefde de naam of, of probeerde te overleven. Ja. En hij veel meer fysiek. En uh, die mechanismen die toen zijn ontstaan, die hebben zich eigenlijk de, de rest van ons leven uh, hebben die zich versterkt. Ja. En, uh, en dat leidt nog wel eens uh, tot problemen. Uh, ik ben uh, ook, ook wat dominanter en eigenwijzer. En dus is voor hem ja, dat is mogelijk. wel interessant, want jij omschrijft dat hij de agressor is... en jij eigenlijk het slachtoffer daarvan, zeg je op een gegeven moment. Uh, ja, maar ik, ik keer het ook om. Het uh, omgekeerde geldt natuurlijk ook. Hij zal het over ja. jou ook zeggen. Ja, nee, zeker. Daar heeft hij ook in gelijk in. Dus, dit, dit is ook, dit, ik, ik probeer ook, ik hoop dat het boek ook niet verwijtend is. Het is onderzoeken, dus het is volgens mij ook wel liefdevol. Maar ik ben ook kritisch naar mezelf en hem. Maar dat is volledig omkeerbaar. Dus is ja, zeker, zeker. Want jouw moeder zegt af en toe van... ja, we zijn niet allemaal zo intelligent als jij bent. Ja ja, dat wordt, ja, ja, dat krijg ik dan toch. Ja. <laughs> en daar heeft toch ook gelijk in. Maar dat wuif je op een gegeven moment wel snel weg. Dan denk je van, ja, dat, alsof je dat ja. geen eerlijk verwijt vindt. Ja, kijk, dan, dan komt natuurlijk een stukje onvermogen bij mij eh, om de hoek kijken. En dan, dat eh, is natuurlijk niet makkelijk hè, als je zo verschillend bent. En dan als er in, in de familie wat spanningen ontstaan of wat gebeurtenissen eh, zich voltrekken. Dan, dan wordt het heel erg zichtbaar dat je verschillend bent. En, en dat je ook op elkaar bl toch blijft reageren. Je blijft elkaar spiegelen. Ja. Dat rak je gewoon niet meer kwijt. Het, die eerste jaren zijn zo vormend. Ja. Die rak je niet meer kwijt. En, en, maar jullie hebben ja? één ding gemeen, één overeenkomst. En dat is dat ja. jullie moeite hebben met emoties. Dat is wel even. Ja. Intimiteitsprobleem, Intimiteitsprobleem, ja. want dat is wel ja. belangrijk om te noemen. Jij hebt daar ook een roman over geschreven. Over Extra, ja. extra Tijd heet ja. die. Ja. Ja. En dat gaat over het NSB-verleden van jouw opa. Ja, ja, ja. Dat, dat... En dat is wel een uh, schaduw op je hart. Ja, mijn, mijn vader is, is opgegroeid uh, in een NSB-gezin. En uh, toen hij vijf werd, werden mijn op en oma gearresteerd. Die uh, hebben jaren vastgezeten. En mijn vader is in gastgezinnen terechtgekomen, is heel veel gepest. heeft uh, uh, nooit veiligheid gevoeld of uh, warmte in een gezin. Dus heeft echt een Mijn vader heeft een heel sterk intimiteitsprobleem gehad. En dat, dat, heeft zich, ja, je, ja, dat, dat is zo vast gaan zetten in zijn karakter. En ook in de opvoeding richting ons, waardoor hij afstand creëerde. Hij kon, hij, ja, hij kon fysiek in ieder geval niet, niet echt liefdevol zijn, maar was, het, was, het was helemaal geen koude man. Maar je voelde als kind ook dat onvermogen. Je kreeg ook te horen dat je niet je emoties moest laten Ja, nee, zeker. Nee, daar, daar kon hij helemaal niet mee omgaan. Ja, ja, werd hij boos. Er werd hij bang van. En, uh... Uh, en dat is iets waar, wat mijn broer en ik natuurlijk, wat ons ook tekent. En, uh, maar dat is een verschil tussen ons, dat ik rond mijn dertigste uh, had ik er genoeg van. En toen ben ik echt die, die vader-zoon uh, relatie, die claims die ik had naar mijn vader, die ben ik om gaan buigen. Want het is gewoon niet eerlijk, hè? Mijn vader met zo'n verleden die er van zijn vijftiende de fabriek in is gevlucht, zeg maar. En ja. ik met een universitaire opleiding en verstand. Dus ik heb dat omgebogen, waardoor ik eigenlijk heel veel ruimte creëerde richting mijn vader. En de laatste 10, 15 jaar van zijn leven hebben we het heel fijn gehad. Ja, dat boze mijn, jongetje was op de achtergrond verdwenen. Ja, dat was weg. Dus, dus dat was echt fijn. Ja. En, en mijn broer is dat niet gelukt. En, uh, en mijn broer creëert nog altijd zeg maar, een hele andere vader dan ik daardoor. En... Uh, dat vind ik jammer voor hem. En ik snap, ja. ik snap het ook. Dus, uh, dus het, ja. En je boer heeft weer twee zoons. Daar waar jij ja. ervoor gekozen hebt om geen kinderen te krijgen. Was dat op bewust om die cirkel te stoppen? Nou, dat klinkt heel erg zwaar. Maar ik heb wel al altijd uh, vanaf mijn tienerjaren last gehad van uh, depressieve gevoelens en angsten. Extreme verlegenheid. En uh, ik voelde meteen dat uh, dit gaat niet goed gaat, uh, kinderen en ik. Die verantwoordelijkheid die wil je niet. Misschien ook wel die verantwoordelijkheid. Kijk, wat, wat ook uh, in ieder geval waar ik afgelopen jaar achter ben gekomen is. Uh, ik kwam het ook tegen in een boek uh, van Anne Enkels over Kauwenaar dat de geest, de menselijke geest, uh, vlondertje slecht. Uh, als, uh, als een bepaalde ontwikkelingsfase uh, in je leven is afgerond, zodat je steeds verder gaat, waardoor je ook eigenlijk niet. Ja, ook een periode kunt afsluiten, ook mentaal. Zijn... Hoofdstukjes. En er zijn mensen die uh, uh, vaak met een artistieke, sensitieve aanleg... waarbij er uh, kieren zitten in die vlondertjes. En door die levensfasen door elkaar heen lopen. En bij mij zijn die vlondertjes eigenlijk totaal afwezig. Ja, die lopen alles, die loopt dwars ah, door elkaar mijn, heen. He? Ik, kan zo weer mijn, ik kan zo mijn lagere school weer binnenstappen. En ik ken nog iedereen, uh, uh, zeg maar, bij mijn voor- en achternaam. Die zoek je ook op, hè? Voor je ik boek, ook, ja, ik ben die opgezocht omdat die, uh, ja, die, uh, die moesten ook het medicijnkastje in. Zeg maar. Want wat is ja. hun functie dan? Welk, welk medicijn zijn ze Zij wij? zijn toch een soort Madeleines voor mij dan? Hè? Als maar ik... Madeleine had een uh, negatieve connotatie toch in je boek? Uh... Niet de nee, nee, regende nee. Madeleine was zoiets. Ja, nee, nee. Dat, dat, dat, wat ik daarmee aangaf was dat een bepaald momenten werden me we te veel. Weet je, ja, te, ja. te veel prikkels. Dus ik, ik moest het gaan uh, reguleren, structureren. En toen ben ik ook, ten, ik ben vijf uh, weken bij mijn broer, uh, die het ouderlijk uitgekocht gekocht, in mijn oude kamertje met een matras op de grond, ben ik uh, gaan bivakeren. En toen heb ik ook maar voor me ik werd overspoeld door uh, ja, uh, Madeleines. Ja. En dat was niet fijn. Dus ik denk, ik ga eerst nou naar de kleuterschool, en de lagere school, et ja. En toen ben ik ook mensen gaan opzoeken uit die periode. En, en, en dat werkte Madeleines. Maar een hele aangename Madeleines. Dat was echt heel fijn. Dus uh, heel prettig was dat. Wat, wat, deden zij, wat deden die bezoekjes dan met jouw geest? Ja, het kwam helemaal weer tot leven. Mijn, echt dat fijne zonnige gevoel uit mijn jeugd kwam tot leven. Dus dat was geen illusie? Dat weet je nooit. Uh, of het een illusie was, maar hij werkte in ieder geval. Ja. ja. Ik, ja ik geloof niet zo in, in, in waarheid of eerlijkheid. Of, ik bedoel, de geest is natuurlijk heel vloeibaar. Gelukkig maar. Ja. Ik heb daar uh, dankbaar gebruik van gemaakt, vind ik zelf. Ja. Je ja. hebt die zwaarmoedigheid geprobeerd ja. te doorgronden. Ja. En enerzijds is er die smet van het verleden, NSB, Anderzijds is er de psychiatrie in de familie. Ja, ja. Nou, kijk, ik wil die NSB. Het is nog erger zelfs. Eh, we, we wisten dat mijn opa en oma bij de NSB zaten, maar er werd niet over gesproken. Dat was echt een, een groot taboe in de hele... Het was, we zijn opgegroeid in de grensstreek, dus dat was waarschijnlijk... Eh, ja, tot 50% van de mensen waren eh, lid van de NSB. En mijn ja. oma was Duitser. Dat wisten we, en, en dat wist mijn vader ook. Maar wat er precies gebeurd was, dat, dat zijn we eigenlijk nooit achtergekomen. Dat durfde ook niemand te onderzoeken. Dus ik ben dit jaar naar het Nationaal Archief gegaan. En ik heb de uh, geboorte- en sterfdata van mijn opa en oma doorgegeven. En toen kreeg ik na zes weken uh, een bericht dat er een behoorlijk archief was aangetroffen met strafdossiers. Spannend. Ja, en dan ben ik, ben ik met mijn broer ingegaan. Want ik wil graag met hem doen om ook hem te laten voelen van wat mijn vader eigenlijk ja, heeft ondergaan als kind. Zeg maar, om, om, om, om dat, dat, dat hij zeg maar, die, die negatieve vader, die hij ook ziet, uh, dat hij die wat kan nuanceren. En toen bleek eh, dat mijn opa een echte fanatieke RS was geweest. Ja. Met eh, heel veel eh, hele lelijke pistoolincidenten en eh, samenwerking met eh, SD. Machtswelusteling, noem je ja, hem? Zo noem ik hem, ja. ja. Als ik die getuigenverklaringen eh, die heb ik gelezen en eh, mijn broer ook, en die waren niet mals. Die waren niet mals. Nee. Ik heb op en nooit gekend. Maar in de, over, in de overlevering was hij een hele zachte aardige man. En uh, dat beeld had ik ook. Ik dacht, mijn oma is Duits, daar zou wel de foute kant zitten. Ja, dat was dus op, niet zo. Het was omgekeerd. ja. ja. ja. ja. Dat is een heel groot inzicht op je vijftigste. Ja, dat is sowieso van ja, welke ja, dat leeftijd? is een groot inzicht, maar ik ben hartstikke blij dat mijn vader en zijn zus het uh, niet meer hebben uh, hoeven meemaken. Want dat, zou ze, ja, ze hadden eigenlijk heel veel moeite met. Ja, Met dat verleden. En ook je mijn vader die is heel erg gepest. Natuurlijk, als kind en een kind kreeg de schuld voor het gedrag van de ouders. En zo ja. ging dat. Hè? Ja. En zo gaat het misschien nog altijd. Maar in dit geval, natuurlijk, wordt het heel zwart wet. Dus op het moment dat hij hiermee geconfronteerd zou zijn, dat, uh, nee, dat had hij niet getrokken, denk ik. Nee. Nee. En was het nou voor je broer goed om dat te weten? Kreeg hij meer inzicht in je vader? Uh, ik weet het niet uh, nog. Dus je hebt nog niet ik, gesproken? Ik over, het, ja, natuurlijk. Moeizaam gaat dat. Jullie praten niet veel, dat blijkt wel uit dat nee, kom. Nee, dat is moeizaam. Dat ja. is heel moeizaam, ja. Want je legt dat wel bij hem, maar ik heb het ook het idee dat jij niet heel erg doorvraagt. Uh, ik, ben een be ik ben ook een beetje bang voor zijn mechanisme geworden vroeger. Want hij was, hij, hij, hij, hij, hij was agressiever. En uh, dat uitte zich ook, ook fysiek en weglopen en telefoon opgooien et cetera. Dus ik ben, ook, ik ben voorzichtiger geworden, maar... Uh... Ik, ja, ik, ik hoop dat ik met dit, dit boek zeg maar, ook, ook die relatie niet alleen heb onderzocht, maar ook verbeterd. En, en, ja, dat, dat zal moeten blijken, denk ik nu. En wat denk je, wat verwacht je? Ik denk het wel. Ja. Nou. Ik denk dat ik misschien voor hem ook een mooi medicijnkastje heb gecreëerd. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Dank je wel, Anton. Graag gedaan. Ik sprak met Anton Daunsenberg over zijn boek Ik bestaat uit twee letters. En daarvoor sprak ik Jean-Marc van Tol over zijn historische roman Mus. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.